Op maandagavond 4 oktober 2021 werd de wereld geconfronteerd met de kwetsbaarheid van zijn digitale bestaan. Facebook en al zijn zustermerken waren voor een periode van bijna 6 uur onbereikbaar. Voor de meeste mensen was dit vooral een persoonlijke hindering. Echter was het op zakelijk vlak nog eens een herinnering dat de zichtbaarheid van jouw merk niet beperkt mag blijven tot één medium. Samir Mounir. De eigenaar van een leverdienst van voedsel in Delhi zei tegen de New York Times dat hij zijn klanten in de blackout van 4 oktober niet kon bereiken en geen bestellingen kon aannemen. Zijn bedrijf wordt namelijk beheerd op de Facebookpagina terwijl de bestellingen doorgestuurd werden via WhatsApp. Beide worden beheerd door Facebook en beide waren het slachtoffer van de problemen in Californië. Met de volgende drie tips voorkom je dat de verkoop en zichtbaarheid van jouw merk ooit vastloopt door een externe reden. Tip 1. De website van je bedrijf is de absolute topprioriteit. Nergens beter dan thuis, toch? De website van jouw bedrijf is niet alleen een plek waar mensen contact kunnen opnemen met jou. Het is ook nog eens de plek bij uitstek waar de waarden, missie en verwezenlijkingen van jouw bedrijf in de spotlight gezet kunnen worden. Toch denken vooral kleinere bedrijven daar niet altijd hetzelfde over. In een studie van Stadbel uit 2020 blijkt dat in België slechts 63,4% van alle bedrijven met minder dan 10 werknemers in dienst over een website beschikt. Om hun zaken draaiende te houden, richten zij dus al hun pijlen op sociale media, mond-en-mond reclame of offline marketing. Maar hoe link je die met elkaar? En wat als jouw medium plots onverwachts wegvalt? Een website die jij beheert is normaal gezien steeds beschikbaar en daarom het uithangbord van jouw bedrijf. Zorg ervoor dat al jouw overige communicatiekanalen regelmatig refereren naar jouw website, zodat jouw volgers weten waar ze je steeds kunnen terugvinden. Tip 2. Post op verschillende kanalen en genereer meer waarde op je website. Je lanceert een promotie voor jouw bedrijf. Hoe communiceer je die? Ga je die ene boodschap enkel op Facebook lanceren? Of kies je voor een advertentie in de krant of, of misschien zelfs een billboard langs de weg? Kiezen is in veel gevallen altijd een beetje verliezen. Maar de doelgroep zal hier wel bepalen welke de juiste beslissing was. Welke mensen probeer jij met je promotie te converteren naar klanten? Waar zijn ze door de dag mee bezig en waar kan je ze vinden, zowel offline als online? Het antwoord op deze vragen is meteen nog het antwoord op de vraag waar, hoe en wanneer jij je promotie moet doorzetten. Merk op! Er zijn maar weinig campagnes waar het antwoord op die vraag slechts één kanaal is. Post daarom op verschillende kanalen om je doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken en zorg er ook zeker voor dat er op jouw website voldoende content staat voor de meerwaardezoeker. Tip 3, tenslotte, Wissel je content af en post regelmatig. Een leuke visual, een doe it zelf video gefilmd met je gsm, een klantervaring, een blog of zelfs interessante weetjes in een nieuwsbrief. De zaken die jouw potentiële klanten van jou te zien krijgen, mogen absoluut geen eentonigheid uitstralen. Hou ze betrokken door variatie te brengen in je aanbod en motiveer hen ook om te reageren op jouw content. Stem jouw content daar bovenop ook af op het netwerk dat je gebruikt. Een grappige behind the scenes video is perfect op Facebook en Twitter, maar hoort in iets mindere mate thuis op LinkedIn. Zorg er zeker voor dat je regelmatig iets deelt met je doelgroep op al je actieve kanalen om top of mind te blijven. Een marketingstrategie en een website nemen initieel een paktijd in beslag. Het kan daarom een goed idee zijn om samen te werken met een professionele partner die de ins en outs van online marketing machtig is. Met een door jou vooropgesteld budget halen wij alvast het maximale uit een op maat gemaakt marketingplan. Laat ons iets weten en dan zitten we snel samen om de toekomst van jouw bedrijf te bespreken.